Ik ben Rosa. Hoi, ik ben Jesse. Bijlid van Cementernes, onze vereniging die in 1990 is opgericht door deze vier heren. We zijn een algemene studentenvereniging, gelopen voor alle opleidingen en hebben geen ontgroening. Naast de algemene leden hebben wij ook twee heren Disputen, twee dames en meerdere jaarclubs. Door de vele borrels en de evenementen leer je iedereen goed kennen. Wat Cementernes nou echt onderscheidt, is de kans op zelfontplooiing door het grote netwerk waar Cementernes over bezit. Dus dat jij zeker dat je bij S&P trainers en zien we jou op een borrel, meld je aan via de, ja, de onderstaande link.